Nee. Hallo mensen maken bij Robin Game. Vandaag gaan we Minecraft doen. Ook oh, nog een tijdje niet meer gedaan. Uh, God nog je uh, al was hier een zeer tijdje lang niet meer gedaan. En ik heb een me verrast van jullie gasten. Ik ben met iets ik ben met een nieuwe server begonnen. Een creative server. Hoe kan ik kan er mee online? Ik dacht van wel. Wow. Heb je die Chinees weer? Nee, uh, ik ben bezig met een kingdom. Eigen -king kingdom patch. Uh, kijk, het sneeuwt hier regelmatig wel eens. En het onwitte colisie. Fuck. eh, Denk het. <laughs> nou. In ieder geval, dit wordt een soort van baa-achtig idee. En daar heb je gras En daar heb je water. En daar heb je de dodelijke maan. En daar heb je een... Schaap. Oké, okay, pergode schaap. En hier heb je KR. Kingdom Robot Game. Hier wordt de man van hout. En hier ben ik bezig met de vloer. die is wat misgegaan. We... Zag je dat ook? In ieder geval, we zijn bezig met de vloer. maar ben maar met de vloer te leggen. En daar moeten we het water weghalen. Dus als we dat hebben gedaan, dan gaan we bezig met de paai. En dan zijn we klaar met verbinden. En de bloemen dus zo te leggen. En dat zou fijn zijn, maar daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ik ben hier ongeveer al een week mee bezig zonder cheats. Ik gebruik al alles zonder cheats, kaart cheats, daar vind ik heel spel mee gewoon. Bal van GTA. En wel is een geen van B. Bij dit wel. Hier gebruik ik geen cheat. het spel. Ja. Ik gebruik wel voorbeelden. Dat gebruik ik wel. Maar ja, uh, Hier gebruik ik er niet bij. Bij deze niet. Kingdom wilde ik helemaal zelf maken. Ja, ik doe het allemaal zelf, maar ik bedoel. helemaal zelf. je ja, begrijpt het al. Mm -hmm. uh, ja, dus we zijn bijna met, klaar met de vloer Eindelijk. Tot snel lekker weer. Nee, eh, ik weet niet. Um, ja, ja uh, we gaan wat nieuws doen nee we gaan we het trouwens niet doen nee. Uh, nee. Uh, ja ik heb eigenlijk bij Minecraft vind ik nooit precies wat goed wat ik moet zeggen manier te voorspel maar nee, je weet helemaal niks om te zeggen of ik moet gekochte versie hebben maar niet mee de vloer ligt eindelijk we gaan dan dat fucking water halen dat is echt een klokteke bij hoor serieus ik gebruik de meeste hout voor kan je zien waar het allemaal lag ik moet, moet het gewoon zo op de lijntjes doen en moet het helemaal vullen dus ja dat sucks. Nou, ik gebruik hout en hout valt op. Wacht, wat gaan ze dit doen? Beter. Ik moet gewoon een klein rondje maken. Zo zijn we snel klaar beter. Dus ik vond dat kom. Ja. Dat is uh, verder met elkaar Kingdom. om. Dus ja. Dat is die idee van vandaag. Beetje. al de f***ing water is weg kijk aan de bende wat f*** al deze zon moeten we weer graag doen oh f***ing hell god dingetje it. saus f***ing hard Weet je, gaat die bladeren en abonneren. Je weten wat je moet doen. Ik zie je als de volgende keer... Hou uh, doei.